Now I'm finally right here with you. Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Edelspudio voor morgen. En vandaag ga ik iets uh, leuks doen. Of ja leuk, het is maar wat je leuk vindt. Ik vind het in ieder geval super leuk. Dit is een meldkamer simulator en niet uh, meldkamersimulator.nl maar een Duitse wat realistischer meldkamer uh, meldkamersimulator. En um, ik besef net dat het niet zo heel handig is als ik um, um, op groot scherm ga, want ik moet wel kunnen vertalen. En, of nou, nee, we kunnen het even proberen in ieder geval. Uh, F11 en een pauze. Ah, er komt de eerste melding. Die gaan we zo meteen aannemen. Ja, ik heb hem begrepen. We zitten in de regio Arnhem. Uh, ja, Gelderland midden eigenlijk. Arnhem heb je hierbij. Dat is hier in het midden. Hij moet even laden. Dat, uh, normaal moet hij niet laden. Oké, okay. Arnhem. Ede en Barneveld Zoals je ziet heb ik in Ede de ambulance 114 In Barneveld 111 En in Arnhem de meeste natuurlijk de 101, 103, 318 De 801 dat zijn allemaal over de geest Officier van de dienst um, Zoals je hierboven ziet Stapelen zich hier B2 ritten op Dat zijn besteld vervoersritten um, En ik heb dan hier De 401, de 402 en de 403 Dat zijn uh, B ambulances Ik ga dus geen Gewone spoedambulances, deze in dat geval, die wat als status 2 zijn, die zijn vrij. Die ga ik niet sturen naar een B-rit. Um, maar dus uh, ik ga gewoon de uh, B-ambulances, die komen straks in dienst. Het, het gaat op echte tijd, maar ik kan wel versnellen. Ik ga het allemaal uitleggen, nu nu ieder de T, want er komt een uh, melder. Ehm... Um, het is in het Duits, maar ik ga het voor jullie vertalen. Ik ben ook niet super in het Duits. Als ik het niet kan vertalen, heb ik gelukkig hier vertalen in het Nederlands. Uh, mijn vrouw is geloof ik ziek. Ze is 55 jaar oud. En sinds een paar dagen gaat het erg slecht met haar. Ze moet... In mijn weer of Nee, dit uh, gaan we even te verder. Dus nu gewoon vertalen naar Nederlands en dan kan ik dadelijk hier origineel weergeven weer doen. Dus uh, De pagina kan niet worden vertaald. Nou, dat gaan we toch nog eens doen, want normaal zou dat altijd moeten gaan. Even kijken, oh ja, uh, dat is er. Mijn vrouw is uh, zie, een paar dagen. Ze moet altijd naar de wc. Braakt ook. Zodra ze opstaat begint ze zich duidelijk te voelen. Meestal ligt ze toch in bed. de nou, Oké, okay, dan kan ik nu weer naar origineel weergeven. Dus dan is het nu maar normaal, want we kunnen hier uit een uitvraagsysteem, um, medisch kenmerk is in dit geval streepje GAOW, dat is een gezond onwelziekte. enter. Ik wacht nog even met um, uh, dit, nou, in dit geval is het um, uh, mevrouw 55 jaar um, langere, langere periode ziek, dat zullen we dadelijk algehele malaise um, zetten. Uh, veel, naar, veel naar wc en braken. Punt is hierbij duizelig. Dit is gebaseerd op het echte meldkamer, uh, meldkamersysteem. GAOE staat voor gezondheid, onwel, slash, ziekte. Uh, die afkorting ja, die, de meesten kennen inmiddels wel, dus dat is uh, uh, lekker makkelijk. Disability. Nou, is er mevrouw aanspreekbaar? Is er een reanimatie? Ja, is er een reanimatie? Nee. Alert, reageert ze alleen uh, een verbale reactie, reageert ze alleen een pijnreactie of is ze helemaal bewusteloos, maar is ze wel ademhalen. In dit geval is zij alert, de adem weg, dus er is niks meer aan de hand. Ik kan niet verder uitvragen, dus bijvoorbeeld adem zij. Ik ga er vanuit van wel, anders wat u wel gezegd, ze is erg ziek en ze dus ademt niet. Zal niet kortademig zijn en voor de rest, ja, geen bloedingen. Um, ingangsklachten kan ik nog al malen Dus eigenlijk gewoon algemene ziekte bij volwassenen. En als is een beetje inschatten en ik maak er een A2 van. De dichtstbijzijnde Ambus 4 is de 101, die is 4,2 kilometer daarvan aan. Klik ik aan en ik zet aanzet herstellen. Nou, die gaat zo meteen vanaf hier rijden. Uh, dan kan ik nu wat versnellen. Keer 32 zie je de tijd ook sneller gaan. En dan zie je dadelijk dat de uh, 101 hier vertrekt. Daar gaat hij naar het adres hier. Uh, nou, hij rijdt nu erg snel omdat ik hem heb versneld. Keer 32. Maar... Um, Zoals je ziet als er een nieuwe melding komt Dan gaat hij weer naar één keer Nu zie je hierboven tot er, Bij het rolstoeltje dat is 1 En bij het blauwe zwaarlichtje is 0 Dat betekent dat er 1 A2 rit aan de gang is En 0 spoedritten Maar we gaan de volgende melding aannemen En ik weet niet wat het gaat zijn Dus we gaan het horen Meldkamer zorgt met GTA 5 LSP de Vamor Goeden tak, je... Schnabel van de A30 in Barneveld Is aan de telefoon Hier is een oudere dame uh, met de vaarraad gestuurd. Ze had zich aan het voetverlet. Uh, nou, hier is een oudere dame. Ze heeft zich met de fiets, denk ik, uh, ja, verongelukt. Um, een voetverlet snel, een waken. Oké, okay, dus ja, ze is gevallen met de fiets. Maar het is op de A30. Dus ik ga in ieder geval ongeval buiten letsel. Enter. Ehm... Uh, ik ga in ieder geval politie al meesturen, want ja, het is op de snelweg. Vrouw uh, oudere dame gevallen met fiets. Heeft letsel aan voet. Oké, okay, dan disability. Ja, uh, dat uh, is gewoon alert. Mevrouw heeft waarschijnlijk niks van een strider. Uh, niet kortademig. Gewoon, ik weet niet of ze bloedingen heeft, dus ik doe even niks. Ingangsklachten zijn trauma-extremiteiten. Tenzij er voet bij een... Trauma-extremiteiten, algemeen, extremiteiten. Ja, extremiteiten zijn armen, benen, et cetera. Um, ja, urgentie naar A2. Politie rijdt mee. De 111 van Barneveld is echt gewoon 400 meter, want dat is de post daar. Dat betekent wel dat... Barneveld nu leeg is, dat betekent dat de 114 Het is heel ingewikkeld spel hoor Maar ik leg het gewoon allemaal zo snel mogelijk uit uh, 114 Die ga ik even van Ede Sturen naar Barneveld Omdat het anders gewoon misschien wel te lang duurt Tot als hier een melding weer komt Dan moet je helemaal van hier daar naartoe rijden Dus ik stuur hem alvast En dan ga ik de 103 ik Ga ik naar uh, Even kijken waar ik die naartoe ga sturen Renkum ga ik die naartoe sturen. Dan is hij toch daar in de buurt. Hij kan dan ofwel naar Ede als het nodig is. Ofwel terug naar Arnhem als het echt nodig is. Dus ga ik ga ook van KTW melding. Nou wat er dan dadelijk gebeurt is. Je ziet dat um, als, als die uit zijn gerukt als het ware. Waarom sta je stil? Oh jij rijdt gewoon. Dan zie je dat um, ze hier stil blijven staan. Status 1. Deze zijn dus allemaal onderweg en aan rijden. Die is onderweg en die gaan dadelijk naar buiten komen. Dan kan ik gewoon daarop klikken. Staat of gebieds. Uh, dat. Zo wachten, en dan kan ik hem gewoon overal naartoe sturen. Dus je kunt ze gewoon naar een post laten rijden en dan rijdt hij dan vast heen. En stel dus, er komt dadelijk, deze ambulance rijdt helemaal naar Barneveld. En ik heb hier een melding. Dan kan ik dus die ene die ik van Arnhem naar hier stuur, kan ik makkelijk daar naartoe laten gaan. En stel, er komt een melding in Barneveld. En hij rijdt pas hier, kan ik hem wel om het spoed verder sturen, stel dat is een spoedmelding. Gaan we wat versnellen? Dan komt dadelijk alles naar buiten. Kijk, de 114 komt. Dus ik de 114 staat of wacht, uh, Barneveld. De 114 geef je dus hier aan. 114 voor de meldkamer. Kom eens uit. Nou, 114 luistert. Gaat die alsjeblieft naar Barneveld. Ja, 114 heeft het begrepen. Dus 114 is onderweg. En zo meteen komt dan de 103 naar buiten. En die stuur ik dan naar Renkum. Kijk, dat is 103. 103 uh, gaat u naar, wat zei ik, Renkum. Zo. 103 voor de meldkamer komen ze uit. 103 luistert. Nou, uh, Rijden alsjeblieft naar Renkum. Ja, begrepen. We gaan, gaan we doen. 114 is naar Barneveld. 103 is naar Renkum. ik half 8 is, komen we allemaal ambus uh, in dienst. Nou, de status, status 1 is vrij, zoals je ziet. Status 1 vrij, vrij. Status 2 is op post. Status 3 is onderweg en status 4 is ter plaatse. Dus de 101 die we toen net naar de eerste melding hadden gestuurd, die hier is. Die is nu ter plaatse. Ik verwacht dat de andere ambu. Nou die moet helemaal omrijden. Maar de politie en de andere ambu zijn dadelijk hier ter plaatse. Gaan we wat versnellen en dan zal zo meteen weer een melding komen. De politie is nu in ieder geval daar. En de ambu is er ook. Nou, en die gaat dadelijk status 5 geven. Of de 101 geeft eerst een status 5. 101 geeft een status 5 en een status uh, 7. Dat betekent, status 5, ik, ga, ik, wil een, uh, uh, ik wil iets aanvragen, dus een spraakaanvraag. die wil iets melden. En status 7 betekent dat hij is gaan rijden. Uh, dus hij is nu met de patiënt aan het rijden naar het ziekenhuis in Arnhem, dat is hier, het Rijnstaten. Dus hij zal waarschijnlijk melden van, wat was de melding, moet ik even spieken. Uh, ja, tot een mevrouw ernstig ziek is en tot we dat toch even naar uh, Rijnstaten brengen. Eh. Uh, het Rhut en BZ gemiddelde internatie. TN is. Iets met diabetes geloof ik. Estma diabetes mellitus Ik weet niet of het in Duits ook zo is, maar oké, okay, begrepen. Verstanden? Het is niet heel ernstig wat ik zo heel snel las hoor. Ze gaan in ieder geval zonder kleine internische. Vo ah, maar gaan in ieder geval naar het ziekenhuis. Nou, als hij op het ziekenhuis is, wordt hij vanzelf weer vrij gemeld en dan rijden ze vanzelf weer terug naar de post. De 100, uh, wat had ik hier gestuurd? 111, die zal dadelijk zeggen van, luister, uh, ik heb de sitrep, een situatierapport. Ja, 111, zeg het maar. Uh, ja, we gaan met een verdikte voet naar het centrum in Amersfoort. Dat betekent dat hij vanaf hier naar hier gaat rijden. Dus die zijn we kwijt. Maar daarom hebben we de 114 naar Barneveld gestuurd. Begrepen. Dus alles onder controle nu. De 114 is daar, die kunnen we daar missen. Uh, of die gaat daarheen naar de röntgen. Dus we gaan kijken voor een röntgenfoto van een voet of het daadwerkelijk gebroken is. Nou, die gaat dadelijk aanvragen van uh, of uh, even melden van ik ga het gebied verlaten want dat betekent uh, dat hij hier uit gaat en dan gaat hij in het gebied van Utrecht Amersfoort dat is regio 09 zoals je ziet wij zijn regio 07 dit is regio 09 uh, Post Amersfoort kennen je allemaal wel van Ambu Channel we hebben een nieuwe melding en we krijgen er zelfs twee um, hallo hier is Annette de, in Arnhem hier zo bla uh, bla bla ik maak me zorgen uh, om mijn vriendin Ze, ik geloof, ze kotst de longen uit de lijf of zoiets. Dat is, geloof ik, een uitdrukking. Ik weet niet. Ze, nee, ze hoest de longen. Ik weet het niet. Ze kotst in ieder geval heel veel. <laughs> um, en die andere, ik mag hem niet zorgen om mijn vriendinnen. En de andere, eh, uh, zit. leugen in die. Ik begrijp, het, de ene is heel veel aan het braken, en de andere kijkt gewoon voor zich uit naar het plafond. En de andere staat naar gaten in de rug. Ik weet niet wat ik moet doen. Maar stuip. Maar stuip. Zeg het niet tegen mijn ouders please. Ik denk dat die drugs hebben genomen. Nu moet ik even F11 om het weer origineel te weergeven. Oké. Okay. Ik ga de melding in ieder geval uh, aanmaken. Um, ik ga wel maar even twee ambus sturen. Voor de zekerheid. Uh, Damen veel braken. Andere dame niet helemaal... Alert en kijkt naar plafond. Hoe schrijft plafond? <laughs> Zoiets. Um, ik ga even uit van wel gewoon. Ja, alert is een beetje moeilijk. Uh, is geen bloeding, in ieder geval. Doe maar even vreemd gedrag. Dan. wel voor eentje beide En ik stuur de politie even mee. Voor het geval dat. Nou, de volgende melding misschien. Ze kwamen echt precies tegelijk binnen. Nou. De wil Oké. Okay, dat is duidelijk dat je iets. Hoort wat niet klopt. Dat is een broekzak melding. Als het ware. Die heeft per ongeluk. Uh, vanuit zijn broekzak gebeld. Die ga ik gewoon opleggen. Nou. Zometeen gaan we dus vanaf hier. De politie rijdt al. De 2936. Die is. Prio 1 onderweg naar het adres. En de twee ambus die komen nu ongeveer zo naar buiten. A1 de 118 en A1 de 105. Dan hebben we wel geen ambu meer in Arnhem. En aangezien we wel weer een ambu hebben in Ede. Ga ik die 103 alvast terugsturen naar Arnhem. Status. Okay. Nou, die gaat nu weer terug naar zijn eigen post. 111 heeft iets te melden. 111 was betrokken bij het, uh, ja, de ongeval op snelweg. Die gaat me nu zeggen van, ik verlaat het uh, portoverkeer bij Barneveld. Ja, begrepen. Dus de 111 zijn we even kwijt. Zie je, er staat nu ook een streep erin. Politie is te plaatsen en beide de zijn te plaatsen. 1 en 2. Wachten we even, de 118 gaat meteen iets zeggen. 118, eh, uh, eh, uh, 2x16, 1x12 jaar. Uh, intoxicatie met een TEE, uit Engels, trompet. 1 adem, met ademdepressies. Dat zweete is zeer ubel. Kruis blijft stabiel. De dritte had niet. schikkensie een echt. We hebben nog. Nee. Oh nee. Um, verstaan. Hij vroeg voor nog een ambu, maar inmiddels zijn ze met z'n tweeën te plaatsen. Dus ze hebben twee patiënten. Engels 2 trom... maal intoxi... zijn geïntoxie intoxicatie met Engels. Ik weet niet wat het is. Dat is een of andere bloem. Ze hebben iets met een bloem gedaan. Een thee van een bloem. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat ze thee van die bloem hebben gemaakt of iets. En um, ja, dat ging niet helemaal lekker. Er komt nog een politieauto te plaatsen. Twee politieauto's en twee ambus. 103 komen we terug in Arnhem. 101 is er ook. Ede is gedekt. En Barneveld is gedekt. We krijgen een en twee melding. Meldkamer. Zoals het adres van noodgeval. Hallo, hallo. Wat? Ik hoor u niet. Uh, ik heet Vrouw Scheffers. Uh, we uh, hebben. We hebben een knaller gebouwd en die is van zichzelf geëxplodeerd. Ik hoop. Ik hoop uh, dat u mij kunt horen. Ik hoor niks meer van mezelf. Bij mijn buitenvrienden filters vandaan. Waar even? Bij mijn beide vrienden valt wat van een hand. Ik geloof dat. Uh, trauma aan de hand. En um, is iets mis met mijn twee vrienden. Oh, er is iets aan de hand. Zo. So. met mij gaat het goed. Oké, okay, dus ze zegt eigenlijk: met mij gaat het goed. Maar dat gaat niet goed met mijn twee vrienden. Daarbij ga ik de OVD die drie in ieder geval sturen. Ongeval binnen letsel. Enter. A1 maakt er alvast van. Uh, alert. Ademweg is niet. God, ademweg niet. Circulation. er zal denk ik wel een bloeding zijn. Maar dat doen we niet. Te zijn. Maar ik doe even matig. Uh, trauma. Uh, even snel spieken. Of ik nog wat heb. Wat er een beetje meer op lijkt. Trauma algemeen. Doen we even. Dus er is een... Trauma, algemeen. Nou, dat hoeft allemaal niet. Brandweer en politie sturen mee. Ik stuur dus twee ambulance en over de G, omdat ik denk dat er misschien wel drie slachtoffers zelf zijn. En ik laat het even en de brandweer gaan mee, omdat het toch iets geëxplodeerd is en de politie. Mocht het echt nodig zijn, dan uh, kunnen we altijd nog een lifeliner sturen. Maar voor nu. Nou, dan uh, bel ik dus nu de politie. Hallo met GTA 5. Welke speler van morgen? Ik uh, heb alsjeblieft de brandweer nodig in uh, Arnhem bij een inzet. De, redding, de ambulance komt ook. En de politie bel ik ook. Hallo, uh, de meldkamer ook hier. Ik heb uh, dringend uh, een politieauto nodig uh, op dat adres. Nou, dat gaat allemaal vanzelf. De politie zie je rijden de brandweer niet. betekent niet dat de brandweer niet ter plaatse komt. Dus die komt wel gewoon, alleen die zie je niet. Alles rijdt hier, de OVDG rijdt ook. Inmiddels. Kijk, een nieuw meldetje. Eén, twee lampstralen was er van voor noodgeval. Hallo. Uh, of ja, meldkamer Lanzor, ook goed. Kunnen we alsjeblieft een auto sturen? Uh, Tem Tilo Gate-uit is slecht. Nou ja, zo met een Oké, okay, het gaat heel slecht met hem. Uh, of ja, slecht. Um, uh, koorts en heel veel dorst. Ik weet niet wat met hem is. Hij is wel nog aanspreekbaar. Hij is niet naar de dokter geweest. Nou, dan zullen we maar even kijken of we iets hebben. Oeh, we hebben helemaal niks. Oeh, dat is niet gunstig. Oké, okay, dat is een beetje slecht geregeld. Um, dan moeten we er misschien 106 maar sturen. Ja, alles is onderweg naar die melding. Uh... Stuur de 106. En dan hopen we waarschijnlijk totaal iets uh, vrijkomt. Even kijken. Um, koorts en erge... erge dorst maak ik ervan. Hij is uh, wel nog aanspreekbaar. Ik heb niks gehoord over een rare ademhaling of iets. En geen bloeding. Uh, en dan maken we algehele malaise. Een beetje algehele ziekte. En doen we een A2'tje. Nou, laten we 106 A2 komen. Die zal lang onderweg zijn. 105 praat ook. Die gaat vervoeren bij de uh, dames die iets hadden ingenomen. Ja begrepen. En hier hoop ik eigenlijk zo snel mogelijk iets te horen van, ja, de tweede ambu is niet meer nodig. De 103 zal waarschijnlijk het eerste gaan melden. En dan kan ik ook meteen alles, uh... oh wacht, we hebben de 110 vrij. Dus we hebben weer een ambu hier. Dat betekent wel dat ik de 106 laat waar die is. Oh wacht, dan moet ik even... Ah oh, nee, wacht, uh, dit was een... Ah, A2 had ik ervan gemaakt hè. Dus dan ga ik nu, kijk de 110 is dichterbij, dan ga ik het omwisselen. De 106 gaat terug en de 110 die ga ik uh, laten uh, vertrekken daar naartoe. Even kijken, meldkamerhandsdienst met gt5. Goedendag, uh, ik ga hem nogmaals naar naar. Well, even. hallo, uh, hij belt terug. Ik keek weer, Tilo was ergens bij de dokter om een spaalonderzoek te screenen. Dus hij is al naar de dokter geweest voor een bepaald onderzoek. Uh, nou ja, oké, okay, het zal wel. Ik, uh, Wat moet ik met die informatie? Ja nee, wat, moet ik dan wel iets sturen? Dat is de vraag. Want hij is al hiermee naar de dokter geweest. Ik ga toch maar uh, even nog een ambitje laten komen. Want hij belt blijkbaar toch. Nu hebben we ook een B-rit die over een half uur moet uh, vertrekken. Dat betekent, het is allemaal al ingevuld. Ik hoef alleen maar de 402 te koppelen. En dan is die B-rit in ieder geval weggehaald. Ik ga wel het nieuwe telefoontje opnemen. Hopelijk is hij niet in Arnhem. Ja, natuurlijk is hij in Arnhem. Ja, dit zijn zo'n meldingen die neem ik even niet aan. Uh, dit zijn zo'n... Ja, de... de Huis had heeft gezegd dat ik naar de gyroproctor of zoiets moest. En een gyno... Ik weet het niet. Ik zei maar iets. Misschien heb ik wel gynaecoloog moeten gaan. In maakt niet uit. Hij heeft toch een briefje achteraan waar het staat. Ik heb ook een ambulance nodig. Ja, oké. Okay. Misschien had ik wel even een ombudje moeten laten komen. Maar hij zei in ieder geval, ja, ik moet hier naartoe. En normaal kun je zo'n b er niet zelf aanvragen. Dus staan tot ik hem even heel snel skipte. Maar goed. Sorry, meneer. Hier hebben we dus... Oh mijn god. We hebben hier drie slachtoffers. Uh, uh, twee. Uh, twee mensen met een amputatie. En één met een... Uh, hoe heet het? Oké. Okay. We hebben twee amputaties en één... Uh, ja, gehoorbeschadiging denk ik. Zal ik de lifeline? Ik ga de lifeline sturen. Aangezien de over de toch op de plaats is ga ik de lifeline sturen en dat doen we vanuit meldkamer uh, Gelderland Zuid dan ga ik nu bellen naar Gelderland Zuid of ik iets kan regelen en dat kan ik zeker en dan ga ik hier omlaag en dan ik de... of is die niet inzetbaar? Kut, is niet inzetbaar. Lifeline is niet inzetbaar en om hem te laten gaan rijden, ja dat is 36 kilometer Oké, okay, dus dan uh, kunnen we dat even niet doen. Dan hebben we nog één KTW nodig. Dan ga ik gewoon een Ambu uh, meesturen. 160, maar toch. Is even druk. Even. Arnhem is extreem druk, daar hebben we niet zoveel. Uh... Ja, dan moeten maar even. Hopelijk komt er snel weer iets in dienst. Er staat alleen nog een, vierde, een uh, zorg om. Wie staat daar? Nou, oké, okay. Melanzes dienst met GTA 5 Elspiel of Amor. de piep. Uh, jongen weer nog terug. Nee. Oké, okay. die waren gewoon bezig van uh, gaan we nog uh, terug uh, joggen of niet? Oh wacht, mijn telefoon gaat af. Wie, uh, hallo, met wie spreek ik? Oh sorry, meldkamera Melanzes. Dat wist ik niet. Ja, oké. Okay. is allemaal goed. 114, de 111 die was op Barneveld hè? standplaats Barneveld, ja die rijdt dus nu terug naar Barneveld, dat betekent dat 114 we snel terug naar Ede gaan laten komen en dan ga ik de 108 even naar Renkem sturen hier moet nog dus, alles wat rood is dan moet dus nog iets gebeuren, ja er is nu dus de 106 naar onderweg ik krijg weer een nieuw belletje, meldkamer omlandende dienst zorg met gt5h, ja hallo, nacht site bekom. oké even kijken ehm um, uh. Uh, uh, uh, uh, na, na een tijd, stride, st ik weet niet wat stride is, Be krijgt mijn vriendin geen lucht meer, dat heeft ze al een paar keer gehad, uh, alleen zo erg hoe nu nog niet, de handen verkrampen totaal en de, hu de huizen is er ook nog niet, ja oké okay, goed, dan ga ik, uh, Oh, ik zit zo krap met mijn wagens. Dit is echt heel kut. Ik moet echt iets gaan verzinnen. Um, want die melding is daar. En ik heb niks van Arnhem. Ik heb het echt slecht geregeld. Maar ik ga 106 naar naartoe sturen. En dan laat ik de 108 met spoed naar die inzet hier komen. Omdat daar al van alles te plaatsen is. Uh, krijgt geen lucht. Handen verkrampen. Dan neem ik aan als iemand geen lucht krijgt. Dat hij bewusteloos is. Dan wordt het automatisch een A1. Luchtweg. Ik weet niet of die... Be, ja... Hevige kortademigheid. Um, ik weet niet welke kleur ze heeft. Goed. En dan gaan we hier de 108 koppelen. Die onderweg was. Dus je moet dan wel wat verder komen. Maar het is gewoon extreem druk. En veel incidenten waar meerdere ambus benodigd zijn. En niet heel veel ambus in Arnhem. Dus het is allemaal een beetje kut geregeld. Maar maand uit. We gaan nog heel even door. Want ja, ik kan natuurlijk wel uren hiermee verder gaan. Maar um, ja dan... Uh, hebben jullie ook niks aan. Dus ik ga vanaf nu geen meldingen meer aannemen. Ik ga alleen nog uh, luisteren. En laten afronden. Oké. Okay. Ik heb nu in ieder geval weer iets in uh, de 105 is nu in ieder geval terug op de post. Dat betekent dat ik daar wel weer wat plek hebt. Er komt heel veel in dienst nu gelukkig, want het is half negen geweest, dus ik heb weer even lekker veel. Uh... Wacht even, waarom gaat de 106 nou? Oh, wacht even. Alle de 106 had dat gezegd. Uh, een vrouw met hyperventilatie. De huisarts uh, is er ook een, uh... nou, na wat hulp kan ze thuis blijven. Dus dat is fijn voor mevrouw ik begreep dat de 101 nog iets te zeggen dat Die gaat waarschijnlijk oké okay, dat is begrepen nou hier is dus uh, nog één uh, ambulance nodig en is nu de 108 dus 108 gaat het hier uh, een beetje oplossen ja. nou, de over dg zegt ook van ja ik ben nu niet meer nodig en de 108 zeg ook van patiënt meegenomen naar Arnhem ziekenhuis deze melding wat was dit? dit was de B2 en dit was de melding waar de 110 uh, die is netter plaatst begrijp ik Arnhem stad dat. Ja, dat is 110 nu was die melding ook alweer. Uh, koorts en erge dorst. Dus die wachten we nog even af. En dan ga ik de video uh, beëindigen. En een beetje versnellen als dat kan. Ja dat kan zeker. Nou is goed. is dus zie je zometeen meteen 110 uh, een aanvraagspraak doen. En vertrekken. Ik krijg meldjes? Maar wat ik zei. Ik neem ze niet meer aan. Omdat het anders te lang gaat duren. 110. was je... 110 is druk bezig met de patiënt. Zoals je ziet onder de muis, iets onder is de patiënt nu 87%. Dus dan versnellen we nog een beetje: 88, 89, 103 heeft nog wat te zeggen. Ja, begrepen 103. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. 100%. Dus die gaat nu vervoeren en bij alle meldingen wat open stond afgerond. Ja, hier zijn ze nog aan het vervoeren hier zijn ze ook nog aan het vervoeren. Alles afgerond zoals je ziet. Ik heel jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een interessante video vonden. Misschien van het wat saai. Laat het dan gewoon even eerlijk weten. Dan kan ik uh, um, kan ik of ermee stoppen of als jullie zeggen was superleuk uh, veel uitleg en uh, wil ik zelf ook spelen. Laat het maar even in de reacties weten. En uh, dan zie ik jullie over twee dagen weer bij een nieuwe video. En misschien zie ik jullie vaker met de opnames van deze meldkamermod. Het is Duits, maar ik hoop dat ik jullie genoeg heb kunnen uitleggen om het toch te begrijpen. Tot de volgende, doei!